Wat ik op dit moment graag zou willen. Ja, in jouw pad. De meiko poppen namelijk elke keer van die prikpaaltjes. Dat ik het gevoel heb van we moeten even iets neerzetten voor jou. Iets neerzetten? In de ja. zin van? Nou, van jouw pad. Want je hebt het over eigenlijk zo'n... Een soort pad van hier naar daar. Gewoon zo zo'n pad ja en als je daar overheen loopt hoe voelt het dan en als je nou wat wat dingen aan de zijkant gaat zetten aan de zijkant gaat zetten ja want jij zegt ik wil af en toe van het pad af ja oh zo ja, ja. en hoe is het dan om van het pad af te gaan uh, oké okay, nog eentje dan ja <laughs> het is een lang pad of niet dit is een lang pad het is een lang pad oké okay. lang pad ja dit is het begin van een pad maar ik denk dat ik inmiddels al hier op het pad zit nou ja hier hier ben jij nu, op het pad. Ik denk dat ik nu hier ben, zo. Oké. Okay. En dat is je la het laatste? Dit is denk ik, dit is het pad zo en ja? dan denk ik dat ik nu hier ben. Ja. Nou en ja, is... iets, iets dichterbij. En betekent dan dat je iets van het pad af bent al? Ietsjes, ja. Ietsjes, ja. Ietsjes. Nog niet heel veel, maar wel ietsjes. Ik sta niet helemaal hier, maar ik sta wel wat verder weg. Ja. En wat is die. Is dat die de laatste paal? Is dat de laatste. Dit is. Uh, dit is als ik 30 uh, ben of zo. Ja. ja. <laughs> en dan. Uh, dit is. 13, hè? 13. 13. 13 tot 30. Nou ja. 13 tot 30, oké. Okay, dus ja. dit is eigenlijk. In, uh, nee, je bent nog geen 12? Ik ben nu 13. Uh, je bent in de 13, oh, de ja. Oh, maar dan zit ik al op weg naar 14, ach joh. Nee, dat, dat, dat, dat, dat, okay. dat is de 20 en dan is dat de 14. Ja, maak maakt het niet meer. Ja, het, het, het, is dit is gewoon, het is, het een is gewoon een dit, weg. Dit is de weg. Ja, dit wat dit zit de in dat je dertig bent? Wat is dan de droom van je moeder? Um, dat ik heel hoog in de paardensport zit en hmm. dat ik verder ben gaan met het YouTube kanaal. Hmm. Dat is ook graag wat ik ook zou willen, maar dan iets, iets anders. Okay. Kan je, dat dus, kan je die eens neerzetten, die YouTube-kanaal? Ja, dat zou willen. Hoe bedoel je? Nou, zet hem eens neer waar jij denkt: van, oh, van dit is de lijn zoals mijn moeder hem heeft. Waar hoort gevoelsmatig jouw lijn van die YouTube-kanaal? Dus wat ik wil met YouTube. Ja. Yeah. Ik vind dat een mooie plek. Ja, ga dus bij, ik kan geen met eens. Ga gaan dus bij staan. Ja. Wat is dat anders dan daar? Ik vind het allemaal een beetje te, te saai en... Ik, ik, ik snap ook niet zo goed waarom mensen het leuk vinden om naar te kijken. En dan wil ik er eigenlijk een soort van iets leukers van maken dan dat het nu is. Nee, dat vind ik heel lastig. Okay. En wat vind je lastig dan daar? Om de ideeën te bedenken en om dat ook uit te voeren. Oh, nee. Dus je wil het eigenlijk wel, maar de uitvoering is uh, een ander verhaal. Ja. En wat houd je tegen dan, daar... want jij hebt daarvan wel een visie op? Mijn uh, gebrek aan ideeën. Ja. Want dat... ik heb wel een idee, maar niet een idee. Ik heb een idee, maar geen ja, idee. Niet hoe je inhoudelijk eruit ziet. Ja. Wow. Nee, maar daar moeten ook nog wat remmingen van los, volgens mij. Want wanneer is het interessant? Ja, wanneer is het daar interessant? Altijd... Wanneer vinden mensen het leuk? Wanneer ja. vinden mensen het niet leuk? Ik ben eigenlijk heel erg bezig met meningen van anderen. Ja. Oh. <laughs> dat, dat, dat is eigenlijk waar mijn leven om draait: de meningen van anderen. Nou, hoe is dat? Wat leuk. Dat eh. is eigenlijk niet thema de bedoeling. Ik zoek inderdaad heel erg een soort... Niet, niet een conclusie, maar een... Een soort... Dat duidelijk is. Oh, Ik kan het woord er niet Wat voor vinden. Dat het... Ik zoek bij mensen heel erg een... ...dat goed is, dus ja. dat het, ik kan het woord er niet van vinden. Ja, je wil van andere bevestiging? Ja, bevestiging. bevestiging. Ik wil van andere bevestiging. Ja. Want dan weet ik dat ik het goed doe of dat ik het ja. fout doe. En dan andere Omdat... mensen heb ik het gevoel dat die het toch wel beter weten dan ik. Dus dan vraag ik me gewoon af van, ik zoek bevestiging bij die mensen. Dat is denk ik hoe ik ja. op dit moment mijn leven leid. Jee. Ja, dan ga je weer lachen ja. <laughs> Wat is dat? Om dat te uh, ontdekken? Lastig. Ik wil gewoon mijn eigen leven leiden, maar op dit moment doe ik dat niet. Nee. Ja, maar waarom heb ik ook die bevestiging van andere mensen nodig? Onzekerheden. Ja. Ja, en je kan het in het waarom. Hè? En waar zit je dan als je gaat nadenken over het waarom? Zeker weet ik dat ik het goed doe. Ja, maar zit je dan in je hoofd of zit je dan in je hart? Hoofd. Hebben, eh? hoofd in je hoofd hè ja dus fuck je hoofd niet in alles maar wel Doei. nu goed ja, ja. Doe je hoofd. ja als ik in een sessie ben dan wil ik altijd gewoon soms mag je gewoon harde taal ook gebruiken vind ik uh, ja. in het dagelijks leven ga je dat niet heel tijd roepen dat is een beetje raar ja. niet hoe het hoort maar soms is het gewoon even hard weet je we hebben hier gewoon te maken met gevoelens en ook met remmingen die, weet je dat mag gewoon af Weg? Doei. Dus hier mag het gewoon. Goed? Ja. Dus uh, ik gebruik het soms ook, dat ik denk... Fuck. Ja. Het, gaat, het gaat lekker. <laughs> hier mag het. Oké. Okay. Ja. Ga eens even helemaal ergens anders staan dan. Met je... Doe eens gek. Ik voel me daar thuis. Wat zeg je? Hier. Hier? Is dit gek? Ik weet niet, ik voel me hier goed bij. Hier voel je goed bij, oké. Okay. Ik wil hier een paal neerzetten. Hier een paal neerzetten, maakt niet uit. Gewoon omdoen. Dat kan. Ik ga gewoon niet in. Oké, okay, ik prima zo. Nee, maar we moet erin. <laughs> er nee, een klein stukje op kijken. Het gaat gaat erin. Ja, het kan ook zijn dat hier soms oh. natuurlijk gewoon... Uh... Oude bunkers liggen. Oude bunkers en zo liggen. Ja, ja, Er ja, ligt echt heel veel hier nou, in, in het land. Ja. Ja. En? Hoe sta je daar? Comfortabel. comfortabel. Ja, niet helemaal, maar ik zou hier wel comfortabeler. Ja. Yeah. Dat is heel ver van het pad. Wat zeg je? Dat is heel ver van het pad. Ja, is het heel ver voor, voor jou van het pad? Ja, heel ver is helemaal de aarde. Ja. Dit, dit, dit is ook wel ver. Ja. In, in de zin van ver. En dit voelt ook gewoon comfortabel. Ja. Hoe, voel je, hoe merk je dat? Waar merk je dat in je lijf? De schouders. Ja. Die zijn wat meer los. Mijn rug is ook wat meer. Nou, maar nog niet helemaal goed. Nee, maar ik weet niet of Runo nu echt aan het schuilen is. Want als hij echt. Weet je wel? Ja. Het was net echt harde wind en keiharde regen. Uh, dus het is ook niet. Zo, ja. Hij is ook paard, weet je wel? Dus niet ja. alles wat hij hier doet. Uh, is per se. Heeft een invloed op jou. Hmm. Maar misschien niet helemaal. Kijk, je kan ook. Als je nu eens echt heel gek doet. Echt heel gek. Echt heel gek. <laughs> ja, je doet het goed, hè, man? Maar dit is echt heel ver. Dit is echt heel gek, hè? Hoi. Ik ga helemaal, ik, helemaal de behoefte om mijn kaak los te gooien. <laughs> Zomaar. Hoe ja. sta je daar? Minder comfortabel, omdat het zo ver weg is. Hij gaat ook ze comfortabel comfortabel plek staan. Zat dat jouw comfortabele plek? Weet je. Ik weet Ik wel even laten zien dat dit goed was, maar toch wil je daar staan. Ja. <laughs> wat, wat zegt het jou? Je, dat, voel je dat nu? Dat het heel ver weg is van wat mensen van mij willen, voor mijn gevoel. Wat mensen willen dat ik mezelf ben, op hun manier eigenlijk, voor mijn gevoel. Ja. Maar hoe is het om hier te staan? Ook wel fijn. Daar was het fijner, maar hier is het ook wel fijn. Zullen we nog een keer daar heen en dan weer terug? Nee, oké, okay, daar is het fijner. <laughs> Dat is raar. Gek, hè? Dat is wel heel raar. Ik vraag me wel af waarom je gaat afkouwen. Ja. Ik vraag me wel af waarom we zo ver van het pad af.